Beste collega LO-docenten, op 24 november doet NOS voor de vijfde keer de TeamNL Talentdag. Heb jij nou jongeren tussen de 12 en de 18 jaar waarvan je denkt, die kunnen echt wel eens uitblinken in een bepaalde sport? Dat kan wel omdat ze heel lang zijn, explosief of heel sterk juist. Uh, stuur ze door naar de Talentdag op 24 november onder het motto, ik wist niet dat ik het in me had.